Tijd voor een nieuwe video en we hebben iets speciaals voor jullie. Want dit is de Vespa Sprint Zelioni uitvoering De Vespa Sprint is een van de meest verkochte scooters in Nederland. Wat leuk is aan een Vespa, is dat je er mensen op ziet rijden van zowel jong als wat ouder. Maar wat helemaal gaaf is, is dat je hem helemaal naar wens kunt customizen. Je ziet veel voorbeelden op het internet met fantastische kleuren. Maar ook heel veel gave opties en accessoires. Dit betreft een hele speciale Vespa, want hier zitten leoni parts. We betreffen zeer exclusieve accessoires en we gaan jullie laten zien wat hier allemaal op zit. Om te beginnen is de Vespa Sprint uitgevoerd met een Angel Eye koplamp en een Zeleoni koplamprooster. Van de rest zit er een uh, laag origineel smoke Vespa windscherm op. De ledverlichting is afkomstig van een 125cc motorscooter en deze zijn gesmokt met kniplichtroosters. Ook zie je dat de roostertjes met voorscherm zwart zijn gespoten. Wat je hier ziet is een speciale remschijf. Voor de rest zit er ook een Zeleoni schommelarm kapje op. Een Zeleoni schokbreker, een Brembo remklauw. Ook is de Vespa voorzien van een originele zijstandaard. En zelfs over de voetsteuntjes is nagedacht, maar die zijn zelfs ook van Seleoni. De, de remhevels bij deze Vespa zijn ook custom, ook weer van Seleoni. En zelfs de handvaten die zijn ook van Seleoni. De, de spiegels die zijn van SRT8. Er zit ook een voltmeter op deze Vespa. De dashboard overlay is ook van Seleoni. De deze Vespa heeft geen standaard sleutels, maar deze Vespa is voorzien van een 946 sleutelset. We zien hier een open slotje. En uh, dat betekent: deze Vespa is voorzien van een automatische buddy-opener. Deze is afkomstig van de Vespa motorscooter. hebben over de laatste details zijn nagedacht, want zelfs de tanktop is van Seleoni. Er ligt ook een origineel mono Vespa zadel op. Dit is ook een uniek item. Er zit een uh, oliereservoir op, uh, afkomstig uit Italië met een kijkglas. Alle emblemen uh, van deze Vespa zijn in de originele kleur Nero geschoten. En ook aan de achterzijde zie je de led verlichting gesmookt, achterlicht ook weer een uh, nero gespoten rand. En wat je hier kunt zien is dat deze Vespa ook voorzien is van led kentekenverlichting. Het hitschild is gespoten uh, ook weer in de kleur nero. En aan deze zijde zien we ook weer uh, de andere kant van het Zeleoni voetsteuntje. En ook nog even voor de details nogmaals even de andere zijde van het Zeleoni handvat en de Zeleoni remhevel. Zoals je bij deze voorveld kunt zien, is dat alle delen keurig in kleur zijn gespoten en ook weer in de kleur neer. We zijn ongetwijfeld nog heel veel speciale details vergeten te noemen. Wil je nou alle details weten van deze Vespa Sprint Zeleoni? Kijk dan even op onze website, want deze Vespa staat te koop. Mooi bouwjaar, lage kilometerstand. Klik gelijk even op de link onder deze video. En misschien is het wel wat voor jou. Vonden jullie dit nou een leuke video? Dan kun je uiteraard deze video liken. Je kan uh, abonneren op ons kanaal en dan zien we elkaar volgende week maandag. Het is weer maandag, tijd voor een nieuwe video. En al deze helmen, die hebben jullie niet nodig voor deze vespa Dat Was een grapje, ja, dat gaat ik helemaal niet doen. Ik ga even terugzetten.